Van de gaat u gaan. Ja, ik, ik wilde een, een paar woorden zeggen tegen Hans van Teilingen. Uh, Hans is een, een, een heel bijzonder mens uh, voor mij. Ik denk voor, eigenlijk voor iedereen die, die hij ontmoet. Uh, ik wil drie dingen over zijn burgerraadslidmaatschap uh, zeggen. Hij is uh, een oud-gediende. En zijn eh, betrokkenheid bij de Westerveldse politiek gaat, uh, gaat uh, vooraf aan de oprichting van de gemeente Westerveld. Hij was ook in Havelte daarvoor al uh, betrokken, uh, samen met, uh, met Martje. Uh, en is uh, het, laat ik zeg, het geweten en de geschiedkundige van progressief Westerveld. Hij is degene die alles weet van... Wie er ooit uh, actief geweest is, wie we nog ergens voor moeten bedanken, vragen of misschien wel niet vragen. Um, en Hans is in die zin uh, een, een continue factor en dat uh, leidt mij tot mijn tweede opmerking. Hij is ongelooflijk betrouwbaar. Hij is zo uh, stabiel in zijn betrouwbaarheid. Um, en dat heeft hij ook in zijn burgerraadslidmaatschap, denk ik, uh, tentoongespreid. Hij was er. Hij had zich ingelezen, hij had zich voorbereid en hij deed zijn verhaal. En daar was ook geen, laat ik zeggen, geen, geen, uh, geen spel tussen te krijgen. In, in, in, zijn, in zijn inbreng zat zijn hele wezen. En in zijn hele wezen zit ook een, een bepaalde bedachtzaamheid en een bepaalde uh, compromisbereidheid. Uh, en dat heeft hij, denk ik, in de raad tentoongespreid. En het derde wat ik, wat ik daarbij aan wil toevoegen, en dat is het laatste, is dat hij dat gedaan heeft in, in, deze, in deze laatste jaren. In, toch in een situatie die voor hem persoonlijk, denk ik, lastig was. Uh, met uh, de ziekte van Parkinson die, die, uh, ja, die uh, heel langzaam, maar zeker, wel zijn eisen stelde. Hij heeft dat nooit uh, op de voorgrond gezet, hij heeft zich daar nooit door laten leiden. Uh, en uh, hij, heeft, hij is zichzelf ook in die situatie volledig trouw gebleven. En ik ben blij dat hij in ieder geval in de steunfractie blijft, uh, blijft zitten. En ons nog van zijn wijze adviezen kan voorzien. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Ik kijk ook even naar de fractievoorzitter van de Tijverlaat.